Oostvaardersplassen, onderdeel van Nationaal Park Nieuwland in Flevoland. Een fascinerend vogelparadijs dat een onmisbare rol speelt in Natura 2000. Het netwerk van Europese topnatuur. Het gebied heeft een uniek wijdskarakter met graslanden, water, moeras en bossages. De komende jaren worden er uiteenlopende werkzaamheden uitgevoerd door Staatsbosbeheer in samenwerking met de provincie. Op de plaatsen die bekend staan als het Stort en de Driehoek worden struiken en bomen aangeplant. In totaal wordt 300 hectare aan beschuttingsgebied gerealiseerd. Het doel is het leefgebied voor de vogels te versterken en daarmee een gevarieerd landschap te realiseren, waar ook de grote grazers beschutting kunnen vinden. Ook in andere delen van het gebied worden maatregelen genomen om de natuur te versterken. Er worden meer natte graslanden, onbegraasde eilandjes en poelen met slikoevers gerealiseerd. Onder andere de zilverreiger, Lepelaar en Grutto hebben daar profijt van. Andere ontwikkelingen die gaan plaatsvinden zijn de moerasreset, de verbetering van de natuurbeleving en de recreatiemogelijkheden en de ontwikkeling van de etalage Nationaal Park Nieuwland. Door deze aanpassingen zorgt Staatsbosbeheer samen met de provincie Flevoland voor een dynamisch en verrassend landschap. De verwachting is dat de rijkdom aan verschillende planten en dieren de biodiversiteit zal gaan toenemen. Zo blijft Oostwaarders Plassen ook op lange termijn een gevarieerd en gastvrij natuurgebied waar plant, dier en mens zich thuis voelen.